Hans was topsporter. Hoe ziet er een door de week weekse dag uit voor u? Opstaan, ontbijten, echt een hele lange opwarming en dan de kern zelf van uw training en dan waarschijnlijk nog kiné, ijsbad. Ah, dat was alleen maar de voormiddag. Ja. Ah ja, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Dan gaan we samen eten, relaxatie. Oké, okay, dus nu is het een beetje spaarzaam zijn met uw lijf om ja. dan zo te groeien tot die, tot ja. die finale. Tot ja, een piekmoment eigenlijk. Ja. Okay. Een heel makkelijke tip is je arm actiever versnellen. Als je uw armen gaat versnellen, dan gaan je ja. benen automatisch volgen. Dus door gewoon dat sneller te doen, ga er rapper gaan? Ja, dan ga er rapper gaan. Ja, ja. nu doe ik het goed. Okay. Het ziet er wel een keer belachelijk uit. En probeer snel maar echt alleen maar op je armen te letten, is wat? Tijd. De bedoeling is dat je eigenlijk in redelijk hoge snelheid komt aangelopen. Afstoot, je knie eerst beweging laat maken over de horde stapt. En dan hier zo bijtrekt en dan terug vertrekt. <laughs> <What the fuck? laughs> Klaar. Start! Kom komaan, kom komaan, komaan! Je gaat er bijna! Kom aan, nog even, er heeft Kom Kom heeft kist, Yes! Oh. Oh. Goed kist, er Dat is, perfect! Hanne, dikke, dikke, dikke merci voor vandaag. Veel succes bij de Olympische Spelen. En je weet dat wij allemaal voor je supporter Dus een medaille. Dat is het minste wat je kunt doen. <lacht> Dank okay. wel. Rieke, ik zal merci. mijn best doen. <lacht> Boar, ik ga zitten, Op, op, op. Deel jouw recepten en sporty keukentips via Instagram. En tag ons, want als je meer dan 250 likes hebt, kom je in de kampioenenlijst van De Lezen Magazine. En dat is toch top. Trouwens, meer recepten en workouts ontdekken van onze kampioenen Surf naar delijzen.be